water. Dat kan klinken alsof we alleen maar in geld geïnteresseerd zijn. Dat is niet zo. We zijn een sterke op natuur gerichte partij. Maar in tegenstelling tot andere partijen hebben we ook aandacht voor de kosten. We zijn de enige partij... ...tegen de sterke verhoging van de belastingtarieven heeft gestemd. We vinden het niet uit te leggen dat twee huishoudens ...voor drie personen zuiveringsbelasting dienen te betalen... ...en willen dat het waterschap meer uitgaat... ...van het logische principe, de vervuiler betaalt. Daarnaast zijn veiligheid, meer natuur... ...en voldoende schoon water voor ons speerpunten. En biodiversiteit is daarbij heel belangrijk.